In de universele eredienst zien we hoe zeven kaarsen die het licht van verschillende godsdiensten representeren, worden ontstoken aan één godskaars, die het licht symboliseert van het zuivere bewustzijn van de Ene, het enige wezen, waarin altijd iedereen en alles is verbonden, alle religies, alle profeten en verlichte zielen, alle mensen, alle wezens en alle dingen, gezien en ongezien. Alles draagt het goddelijke licht van zuiver bewustzijn in zich. Alles is bezield. Dat is de eerste Soefie-gedachte, dat er één allesbezielende en eeuwige God is, almachtig, alontegenwoordig, aldoordringend dat niets anders bestaat dan God, het enige wezen, waarin wij zijn en ons bewegen, zoals golven uit de oceaan ontstaan en daar weer in opgaan. In op Daarover sprak mushit Karim Baksh Witteveen ooit in de tempel in Katwijk-aan-Zee, in het kader van een reeks van toespraken die hij verzorgde rondom de tien Soefie-gedachten die Hassarat in Khan formuleerde toen hij zijn honderd jaar geleden het gedachtegoed van liefde, harmonie en schoonheid overbracht aan grote scharen toehoorders, waarvan velen ook zijn geestelijke leerling werden. Daaronder ook de ouders van Moschit Karim Witteveen. Karim Baks, die toen nog alleen Johannes heette, en die later nationale bekendheid zou krijgen als minister van Financiën en internationaal als directeur van het Internationale Monetaire Fonds. En die ook een leidende taak had in de internationale Soefiebeweging. Karim Baksh Witteveen kreeg het Soefisme dus mee van kindsbeen af. Nu zullen wij zijn toespraak horen die hij uitwerkte naar aanleiding van de tweede Soefie-gedachte, die net als de negen andere Soefie-gedachten begint met de woorden Er is één. De eerste is, er is één God. De tweede gedachte is, er is één Meester, de leidende geest van alle zielen, die voortdurend alle volgelingen naar het licht voert. Nu volgt de toespraak daarover, van Mosheet Karimbak's Witteveen. Hij sprak. In het geestelijke leven, wanneer we ernaar gaan verlangen om de waarheid te ontdekken en te beleven, is het van grote betekenis om een geestelijke leermeester te vinden. En er zijn in de loop van de tijd altijd van deze meesters geweest die hun leerlingen konden inspireren. En de weg wijzen op hun innerlijke reis. Maar de ware meesters hebben zichzelf nooit meester genoemd. Zij voelden zich juist leerlingen van de ene goddelijke geest. Zij kunnen ook alleen leiden naar het licht in zover zij zichzelf openstellen om het te ontvangen. Het is dus één licht, het goddelijke licht dat zij doorgeven. Zo werkt de geest van leiding door hen heen, de leidende geest van alle zielen. Er zijn meesters geweest van verschillende niveaus, naar de mate de diepte en intensiteit van hun bewustzijn van het goddelijke. Naar die mate kunnen zij een kleinere of grotere kring leerlingen inspireren en geestelijke leiding geven. Dat kan zich uitstrekken over een bepaald gebied, over een heel land, of zelfs een uitstraling hebben in de hele wereld. Zo'n grote meester heeft dan, van tijd tot tijd, de taak gekregen om een nieuwe goddelijke boodschap te brengen aan de mensheid. Dan werd hij een boodschapper, een profeet, de razoel. Waarom was dit telkens weer nodig? Omdat het bewustzijn van de mens, die het vermogen heeft om zich van God bewust te worden, meestal zo verstrikt en gebonden raakt in het uiterlijke, materiële leven, dat het niet meer open staat voor het goddelijke licht. Dat licht mogen alomtegenwoordig zijn, en ook in elk mens zijn, als zijn verborgen essentie, maar ons hart, onze oren en onze ogen raken naar buiten gericht en naar binnen bedekt, zodat wij dat licht niet kunnen waarnemen. Dus hoe kan de onzichtbare, onhoorbare, ontastbare goddelijke geest de mens dan bereiken en die mens zijn of haar wezen tonen? Dat kan alleen... Door middel van een volkomen godbewust mens. De hele schepping is immers één evoluerende uitdrukking van de geest in de materie, en de mens is daarvan de culminatie, de hoogste mogelijkheid. Er is geen hogere. Een hogere uitdrukking van de goddelijke geest kan niet zichtbaar zijn in de materiële wereld. De profeet is dus een mens. Hij leeft in het kwetsbare, materiële organisme van een mens. Wij lazen dat duidelijk in de Koran. Daar stond, de boodschappers die wij zonden waren ook slechts mensen, aan wie wij inspiratie schonken. En wij hebben hun ook geen lichamen gegeven die geen voedsel nodig hebben. En zij waren ook niet vrijgesteld van de dood. maar die godsbewuste mens kan ons Gods wezen laten zien. Toen Filippus vroeg, laat ons de Vader zien, antwoordde Jezus, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hij werkte dat uit. Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Daarom is er ook in het boek Genesis over de schepping van de mens gezegd, naar zijn beeld schiep hij hem. Toch is dit voor de mens moeilijk te begrijpen. We zien onszelf als zo zwak en beperkt met zoveel tekortkomingen. En wij stellen ons God voor als almachtig, groot en volmaakt, ver boven ons verheven. Daarom is Jezus vaak gezien als de Zoon Gods, als zou die anders zijn dan een mens, terwijl toch alle mensen kinderen Gods zijn. We hebben moeite, zoals Inajad Gaan zegt, het mysterie van goddelijkheid te begrijpen. Dat bestaat erin dat de mens die zich ten volle van God bewust wordt, innerlijk zo groot wordt als het hele universum dat in hem weerspiegeld wordt. En dat is niet alleen het mysterie van de boodschapper, maar het zich in hoogste zin openbaart. In dat mysterie zijn wij mensen allen geboren. We hebben die mogelijkheid in ons. Maar om die mogelijkheid te realiseren moeten wij ons vrij weten te maken van alle banden en gehechtheden in dit aardse leven, terwijl wij toch op aarde leven en werken. In dat opzicht zijn de boodschappers onze grote voorbeelden. Terwijl heiligen en meesters meestal de eenzaamheid hebben gezocht, ver van menselijke drukte om te voorkomen dat hun zo gevoelig geworden hart ontstemd zou raken, moet de even gevoelige profeet zich juist onder de mensen begeven, om aan hen de goddelijke boodschap te brengen. Hij moet dus leven te midden van de menigte en toch, zoals hij na het gaan zegt, het instrument van zijn hart afgestemd houden op het oneindige, zodat hij antwoord kan krijgen op alle vragen die elk ogenblik van de dag opkomen. Een profeet moet in de wereld leven en niet van de wereld zijn. Als boodschapper moet hij ook het gewone leven ervaren, om te begrijpen hoe hij de boodschap moet brengen, zodat de mensen in die tijd het kunnen begrijpen. Zo lezen wij in de Gayaan van Hasrati gaan God spreekt tot de Profeet in zijn goddelijke taal. De Profeet vertolkt die in de taal van de mensen. Dat is een moeilijke taak. De zo subtiele goddelijke woorden moeten worden uitgedrukt in de grovere wereldse taal. Zoals Innayat Gaan het zo treffend uitdrukt: de boodschapper moet proberen om de hele oceaan aan de wereld te geven in een fles. Daarom kan niet alles in woorden worden gegeven. Maar wat de woorden niet kunnen geven, wordt gegeven in stilte, in de sfeer, in de tegenwoordigheid van de profeet, door zijn stralende liefde en onpeilbaar diepe blik. Maar de woorden zijn in al hun beperkingen toch vruchtbaar, als graan, zij inspireren en door hun aard wordt hun werking vermenigvuldigd. Dat komt omdat er een grote kracht en inspiratie achter die woorden schuilt. Zo'n boodschapper is dus telkens gekomen wanneer de mensheid het contact met het goddelijke had verloren, zodat er fundamentele verwarring ontstond. Als de mensen in die tijd en in die cultuur de boodschap ontvingen, werden zij er diep door geraakt. Maar zij identificeerden zich dan met de vorm van de boodschap, met de rituelen waarin die gegeven is, en met de zo bijzondere persoonlijkheid van de profeet, het net waarin God de zielen vangt. Zij denken dan begrijpelijkerwijze dat die boodschap de vorm is, die fles, en dat veroorzaakt de tragische conflicten tussen religies, wanneer die elkaar ontmoeten. Wij leven nu in een tijd die erom vraagt om boven die verschillen in vorm uit te stijgen. Die verschillen zijn er, want de tijden en culturen waarin de goddelijke boodschap moest worden gegeven, waren heel verschillend. De boodschap moest telkens antwoord geven op de vragen van die tijd. En die vragen, die verschilden ook. Maar wanneer we dieper doordringen in de heilige boodschap van de verschillende religies, kunnen wij de ene stem horen die daardoor spreekt, die van de ene leidende geest. Dat wordt uitgedrukt en beleefd in de universele eredienst, waaruit de verschillende heilige boeken een passage wordt voorgelezen over het te behandelen onderwerp. Goed luisterend kunnen we dan in de verschillende aspecten van het onderwerp die ene goddelijke stem horen. En waartoe roept die goddelijke stem ons op? Om ons te laten inspireren door het voorbeeld dat de profeten ons hebben gegeven. Jezus Christus heeft ook gezegd, «Ik ben de weg, de waarheid en het leven». En daarmee bedoelt hij niet zijn historische persoon, maar die ene meester, de leidende geest van alle zielen. Hoe kunnen wij dat voorbeeld volgen? Het wonder van de stralende, liefdevolle, machtige persoonlijkheid van de profeet lijkt bijna onnavolgbaar. Maar laten wij dan bedenken dat de meesters zichzelf als leerlingen zagen, dat zij erop gericht waren, steeds te leren van de goddelijke wijsheid en liefde. Zij openden daarvoor hun hart en gaven wat zij ontvingen. Wij moeten dus ook leerling proberen te zijn, door toewijding aan de meester, concentratie op zijn wezen. Dan kan die zich in ons hart weerspiegelen. Ons verlangen naar contact met het liefdevolle goddelijke wezen moeten wij ook laten groeien, zodat wij ons meer en meer daarop kunnen afstemmen en de goddelijke leiding in ons leven gaan zien. Het gaat erom dat wij leren luisteren. Daartoe moeten wij de sluier van verdelende gedachten en gevoelens, van zorgen en kritiek wegschuiven, zodat de hemel voor ons opengaat.